Hi! Nieuwjaar, nieuwe video's en ik heb een vraag voor jou. Welk Amerikaans bedrijf krijgt een megaboete van 5 miljard dollar wegens diverse privacy-schandalen? Laat het weten hier in de comments. En in de volgende video krijg je een shout-out als je het goed hebt en een nieuwe vraag.